Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je ontdekken wat kunstmatige intelligentie precies is en hoe slimme computers en zelflerende machines er dagelijks gebruik van maken. Kunstmatige intelligentie wordt ook wel afgekort met de term AI, naar het Engelse woord Artificial Intelligence. Daarnaast ga je zelf een aantal van deze slimme computerprogramma's programmeren. Zo ontdek je niet alleen hoe deze technologie werkt, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, wat de impact ervan op de maatschappij is, maar vooral dat jij zelf in staat bent de toekomst van kunstmatige intelligentie vorm te geven. In de missie zal ik zowel de volledige naam kunstmatige intelligentie als de afkorting AI gebruiken. Je weet nu dat ik met beide precies hetzelfde bedoel. Kunstmatige intelligentie dus. Maar wat is dat precies en hoe maakt het bepaalde computerprogramma slim...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 Een mens leert van ervaring, eruit te proberen en zo te ontdekken en te onthouden wat wel en wat niet werkt. Zo kunnen we op basis van de informatie in je geheugen en logisch denken problemen oplossen en zelfs een beetje voorspellen wat er in bepaalde situaties zal gaan gebeuren. Stel je voor, jij bent de keeper van je voetbalteam en je gaat penalties oefenen met een andere speler. De eerste penalty, de speler neemt een aanloop en schiet. Jij als keeper? neemt het waar met je zintuigen, je maakt een inschatting van waar de bal naartoe zal gaan en duikt in die hoek. Dit doen jullie een paar keer. Na drie penalties merk je dat de speler vaak in de rechterhoek schiet. Wat doe je dan bij de vierde penalty? Juist, je duikt direct naar de hoek waar de speler steeds inschiet. Je hebt geleerd van je ervaring. Een computerprogramma kan dat allemaal niet, althans niet uit zichzelf. Een computer moet verteld worden wat te doen in welke situatie. Ze moeten geprogrammeerd worden, zodat ze de instructies van de programmeur kunnen volgen. In films zie je vaak hele slimme computers of robots die zelfstandig allemaal beslissingen nemen. Nou, zover zijn we nog lang niet. Maar we kunnen wel computerprogramma's en robots bouwen die min of meer op dezelfde manier leren zoals mensen dat doen. In plaats van het leren van eerdere ervaringen die opgeslagen worden in ons brein, leert een slim computerprogramma van een hele berg voorbeelden. Data. Zo'n berg voorbeelden voor een computerprogramma noem je een dataset. Een dataset kan bestaan uit afbeeldingen, tekst, video's of metingen met bijvoorbeeld een camera of telefoon. Terug naar die penalty. Stel je voor, nu ben jij niet de keeper, maar we hebben een robotkeeper gebouwd. We hebben deze robotkeeper geprogrammeerd met een programma dat als doel heeft jouw penalty te stoppen. Dit programma zou je op twee manieren kunnen programmeren. Zonder kunstmatige intelligentie en met kunstmatige intelligentie. Eerst een programma zonder AI. Ik programmeer de keeper bijvoorbeeld zo dat hij willekeurig een hoek kiest. Iets van als de speler schiet, dan kies willekeurig een hoek tussen 1 en 4 en duik naar de bal. Wat denk je, zal je vaak raak schieten? Ik denk het wel. De kans dat de robotkeeper de juiste hoek kiest is niet zo groot. 1 op 4 in dit geval. Dan een programma voor de keeper dat wel gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Ik geef de robot een camera om waar te nemen waar jij voorafgaand aan je schot kijkt en van welke richting je aanloop komt. En programmeer hem zo dat hij elke penalty van jou opneemt en opslaat in zijn geheugen. Daarnaast vertel ik het programma na elke penalty of hij het goed gedaan heeft, de strafschop gestopt of niet goed gedaan heeft, niet gestopt. Nu mag jij 100 penalties nemen. De eerste 10 gaan er lekker in. Maar dan stopt de robotkeeper je penalty en die daarna ook. Past je aanloop misschien wat aan of je kiest expres steeds een andere hoek? De penalties gaan weer raken. Maar na weer een reek stopt de robot opnieuw je penalty. En die daarna en daarna ook. Wat is er gebeurd, denk je? De robot bekijkt wat jij doet. Vergelijkt dat met alle voorbeelden die jij hem eerder gaf. En voorspelt op basis daarvan waar jij gaat schieten. En hoe meer penalties je neemt, hoe meer voorbeelden er in de dataset komen. En hoe slimmer het computerprogramma in de robot wordt. Dus hoe groter de kans wordt dat de robot jouw penalty stopt. Dit is natuurlijk maar een zelfbedacht voorbeeld. Hoewel er wel echt tafeltennisrobots met kunstmatige intelligentie bestaan. Deze robot heb je wellicht nog nooit gezien. Maar ik denk dat jij dagelijks meer met kunstmatige intelligentie in aanraking komt dan je zelf denkt. Om dat eens dus te checken heb ik deze bingo kaart gemaakt. Pak hem er maar waars bij. We gaan kunstmatige intelligentie bingo spelen. Zet zo dadelijk deze video even op pauze en loop de vakjes op je werkblad één voor één na. Lees de tekst en als jij dit alles gedaan hebt mag je het vakje aankruisen. Ook mag je noteren welke voorspelling er met behulp van AI gedaan wordt. En welke dataset, welke voorbeelden hiervoor gebruikt worden. Bijvoorbeeld een aanbevolen video bekeken op YouTube. YouTube, het slimme programma, voorspelt in welke video's ik ben geïnteresseerd. De dataset die YouTube hiervoor gebruikt zijn onder andere de onderwerpen van de video's die ik eerder heb bekeken. Ik heb bijvoorbeeld video's over een microbit bekeken, dus geeft het slimme programma mij andere video's over hetzelfde onderwerp. Dus ik noteer onderwerpen eerder bekeken video's. En welke video's ik leuk vind? Lukt het je om vier vakjes horizontaal, verticaal of diagonaal aan te kruisen, dan heb je bingo. Wanneer je bingo hebt, druk je weer op play. Succes! En is het je gelukt om bingo te krijgen? In ieder van de genoemde voorbeelden wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Hoewel je dat in eerste instantie wellicht helemaal niet zou denken. Waarschijnlijk was het daardoor ook best lastig om te bedenken wat de dataset en de voorspelling precies zijn. Bij sommige slimme programma's is het behoorlijk onduidelijk welke datasets ze gebruiken. Ook gebruiken veel programma's meerdere datasets. Mocht je je antwoorden willen checken, kijk dan even op deze pagina. Daar heb ik mijn antwoorden genoteerd. Heb je vragen? Dan kun je me altijd bereiken via social media. Check nu je antwoorden. Wat ga je in deze serie doen? Om AI te leren herkennen, ga je via een aantal doe-, maak- en programmeerprojecten kennis maken met kunstmatige intelligentie. Je gaat onder andere een chatbot programmeren om pizza's te bestellen, een slim programma coderen dat kleuren kan herkennen en zich daarop kan aanpassen. Een moodmeter programmeren die emotie kan herkennen in de woorden die je zegt. Een aanbevelingsprogramma schrijven dat boeken adviseert die jij leuk vindt. Net als met die video's op YouTube. Maar je gaat ook nadenken over wat er zoal mis kan gaan. Zo ontdek je op welke manieren data wordt verzameld en hoe AI daar beslissingen mee neemt en voorspellingen doet. In de missies maak je gebruik van het online programmeerprogramma CogniMates. CogniMates is gebaseerd op Scratch. Dat ken je waarschijnlijk. Met behulp van blokjes code kun je zelf computerprogramma's, animaties en games programmeren. Heb je nog nooit met Scratch gewerkt? Doe dan, voordat je verder gaat met missie 2, eerst twee of drie missies van de serie Leren programmeren met Scratch. Daarin laat ik je zien hoe programmeren met Scratch werkt en leer je meteen een aantal basisprincipes van programmeren.